Klootzakken, klootzakken, klootzakken, klootzakken. Er was vijftig keer controle, honderd keer controle, duizend keer controle. Buisje pis, negatief, whereabouts, altijd thuis. Wereldkampioen, Vuelta, Tour de France, jaar in jaar uit de beste. Land is waters, spuiters, slikers, wit klootzakken, klootzakken! rustig gaat mijn leven door, kindje.